Daar, de Chris, Heel wat fout. Chrys, komt er in de plekje? Hier, hoe die rusting vandaag? Maar ja? laat ik hem mooi omheen. Kom op. Terwijl je naar dat zand op de nee Aan ja. Hoe zit het door Ik kan er klaar, maar buur zijn, godverdomme. Kijk, je ja, dat is uit de als de Waterstroot, Wilburloop 20. Heel? Dat is bloot, dat die, ja, Ik denk, hè? Zet jij nog hé, vertrouwen met je, de meidertijd is voor zwaardig. Dat doet ik jou ook, Mijn vind je koffie, hoor. Koffie? wanneer drink je ja koffie? Het is goed vervoer, ik heb wel hé. Geweldige en ik weet nog niet wat ik nu moet doen Mam, mam, man. Als hebt, ik die tempel heb, dan krap ik. Waar die van ons in het En dan lig ik aan de zielekant tussen haar kusten. Dat is warm. En die tempel is dit gedaan. Dat zou ik ook geschoten. moeten Oh, ik weet het niet zo lang. Ik kan het eens dus proberen. Hey, uh, uh, en die van alles, die net die, die alles.